Welkom bij de derde les van de cursus Websites Bouwen. In tegenstelling tot de vorige lessen bestaat deze les uit één deel, omdat we deze les volledig wijden aan het maken van tabellen. Tabellen worden gebruikt voor het weergeven van data. Vroeger werd de tabel veel gebruikt voor het opmaken van een layout. Gebruikte de webontwikkelaar gebruikte stukken van de tabel, dus cellen of kolommen, om gedeeltes van de layout in op te slaan. Dat doen wij in deze les niet. Wij gebruiken het puur voor het weergeven van data. Deze les is behoorlijk pittig, want we maken gebruik van drie verschillende versies. Een simpele versie van de tabel, een wat uitgebreide en een volledige tabel. Probeer veel te experimenteren in deze les en te oefenen voordat je het helemaal onder controle hebt. Ik wens je heel veel succes met deze les.